En dan ga je in één keer van, uh, van geen geld ga je naar veel geld. Heel veel mensen vinden daar iets van, die hebben daar emoties bij. En uh, ik zelf ook. En dan uh, denk je nou over de aanschaf van een auto, en daar heb ik echt heel lang over getwijfeld. Uh, tot een medewerker van mij me eigenlijk overtuigde, ja Ronald, je hebt die keihard voor gewerkt. Koop die auto gewoon. En dat deed mij beseffen, ja fuck it, ik koop gewoon die dikke Audi A7. En ik moet zeggen, ik ben er heel erg blij mee. We zijn dus nu uh, nieuw pand aangekomen. De volgende uitdaging voor, uh, voor Robin Energy. En af en toe denk ik echt wel eens van, mijn god, waar ben ik aan begonnen? Waar komen we vandaan? Hè? Uh, ik, ben, ik ben begonnen met uh, een paar mensen die in de schulden zaten, die uiteindelijk hun energierekening niet konden betalen. Waarvan ik dacht, nou iedereen in Nederland heeft recht op energie. En dit moet eigenlijk een beetje de kern van het bedrijf worden. Um, ik vind dat je eigenlijk altijd vanuit je klant moet denken. Nou, wie zijn mijn klanten? Mijn klanten zijn mensen die uh, kopen Schultebrouw, uh, halve liters bij de Aldi. Hebben zulke stapels ongelopen enveloppen liggen. Dus we gaan hier een huiskamer creëren van een van uh, onze modelklanten. Dus zeg maar een schuldenaar. Zodat alles wat er strategisch besloten wordt hier begint. En het uitgangspunt is ook echt de klant waar we het voor doen. Het is, er een, is er gewoon heel praktisch. Hè, gedacht. Die mensen zitten daar aan tafel. Mm -hmm. Dan doet een pc, ze loggen in in Windows. Wat gaan ze doen? Als we teruggaan naar het begin. Ja, ik ben een energiebedrijf begonnen met 20.000 euro. Um, ja, iedereen die het gaat vragen, die verklaart je voor gek. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik zeggen: Nou, ik heb 2 miljoen euro nodig, anders ga ik het nooit meer doen. Ik denk dat dat wel de kern van, uh, van ondernemen is. Ik ben zeven jaar geleden toch begonnen achter mijn keukentafeltje. Uh, met één doelstelling. En dat is iedereen aan energie helpen. Uh, ook al kan je het niet betalen, vind ik wel dat je er recht op hebt. Ja, en uiteindelijk leidt het tot dit. Ik heb hier uh, zometeen 3000 vierkante meter tot mijn beschikking. Ik heb uh, afdelingen uh, van IT tot legal. Noem het allemaal maar op. Het is allemaal nodig. Uh, maar het is allemaal in het werk gesteld om die mensen blijvend van energie te voorzien. Ja, en ik vind het echt uh, te fantastisch voor woorden dat ik hier nu sta. Beslis, beslis wat je nodig hebt. Ga niet alles aan mij zitten vragen. Als jij vindt dat je te veel tijd kwijt bent en een operationele shit, ga je er iemand tussen zetten die het voor je op Ik heb het besef dat ik alles kan creëren wat ik wil, behalve tijd. Dus mijn tijd is heel kostbaar. Dus alles wat ik niet hoef te doen en kan uitbesteden, besteed ik uit. Alles wat ik wel moet doen, doe ik heel effectief. Als dat eruit kunnen halen, dan kunnen we hun checkjes geven. is 9 uur, woensdagmiddag is 1 uur en donderdag... Ik ben ondernemer geworden omdat ik iets wil bijdragen. Vanaf kleins af aan heb ik al het gevoel dat ik iets moet bijdragen aan deze maatschappij. En ik denk dat het geheim is, focus niet op winst, maar focus op een, een grotere doelstelling die je hebt. Dus het helpen van mensen.